In de het bewijs bewijzen dat gezond verstand en religie niet tegengesteld aan elkaar hoeven te zijn. Bij ons spierpunt is eh, het Goddelijke Liefde gebod. Dat is God die in de bovenhand en onze naast als onszelf. En dat is niet vaag. We hebben dat genoemd onder de term goed wonen. Ik wil drie spierpunten noemen. Als eerste we willen we omzien naar medemensen. En dat is een breed begrip in ons geval. Want we willen ook omzien naar medemensen die al begraven zijn. En daarom willen we wat doen aan de verlaging van de grafrechten. Dat is ons eerste punt. Het tweede punt, wij willen geen verdere aantasting van gezondagsgerust hebben. En we willen gaan voor een financieel gezonde gemeente, die zorgt voor een goed, goed onderwijs. Als laatste wil ik noemen, we zijn ook voor een kleinschalige gemeente. Dat betekent dat we gaan voor woonzorgcomplexen in de kernen, maar dat betekent ook dat we de schaalgrootte van onze gemeente niet nog groter gaan maken door te gaan herindelen met onze buurgemeenten.